Tjesh, dit jaar is het de derde keer dat de Poolse familiepicnic wordt georganiseerd in Nederland. In Lekkerkerk, deze keer op de 6e juli. Vorig jaar was ik er ook en het was super, vooral voor families met kinderen. Dus als jullie kunnen, kom en uh, doe het ons mee. De 6e juli in Lekkerkerk. Zie jullie.